Beleggen blondjes nou echt beter? Het klinkt als een impertinente vraag, maar ik heb hem reden om het te stellen. En het antwoord zit bij mij in de bank en ze heet Janneke Willemsen. Welkom bij 7D TV. Janneke, vaart welkom. Ja, voordat ik gecanceld word met foute opmerkingen. Maar jouw boek heet Blondjes beleggen beter, toch? Ja, en mijn website ook, ja, oh, sinds 2013. Ja. ja, en heb je nooit nagedacht om die te veranderen, zeg maar, in, de te, in de huidige tijd? Ja, het is wel grappig dat je erom vraagt, want ja. de recent dag, begon ik daar opeens over te denken van, oh ja, oh ja, kan dat nog wel eigenlijk? Ja. Maar ja, weet je, uh, ik heb het als geuzennaam geadopteerd, blondje. en ja, mensen moeten toch maar begrijpen dat dat een knipoog is. Ja, want dat doe jij wel vaker, hè, met een knipoog dingen doen, toch? Ja. Ja, Zeker. want even, uh, kijk, ik ga niet meer zeg maar, een heel gesprek met jou doen over beleggingstips. Want dan heb ik zoiets, dan moeten mensen met Janneke Willemsen googlen en dan vinden ze al aan dingen. Maar jij bent natuurlijk ook een soort van, en collega voor mij, uh, in het Maar je bent ook ondernemer. Je doet alle dingen zelf en je moet je eigen centen verdienen. Uh, en, uh, dus daar ben ik heel benieuwd naar uh, hoe het met je gaat, want we hebben elkaar best wel lang al niet gesproken. Dus ik had zoiets van we kletsen bij met de camera's aan. Dat is een beetje het idee. Toch even beginnen met beleggen. Heb je een kutje aan gehad qua beleggen? <lacht> Ja, maar jij zit nu te lachen van oh, wat gemeen. Maar zo gemeen is het niet. 2022 was echt wel een heel slecht jaar voor ja. mij qua rendement. Ja. Uh, bijna 20% verlies ja. op mijn uh, Blondjes Beter Portefeuille. Ik beleg dan ook hè, met echt geld. Dus het is ook echt geld wat dan uh, verdampt is. Ja, het is, daar, Iemand die zei ooit gerustreld tegen mij, het is niet dat je minder hebt, maar wat je hebt is minder waard. Ja, toch? Ja, dat is zo. Ja. ja. Dus dan is het toch gewoon stil Als ik het zitten? nu zou verkopen, dan is het minder waard ja. dan bijvoorbeeld aan het eind van 2021. Ja. ja. ja. Oké, okay. maar dan moet je dus niet verkopen. Nee, en dat doe ik ook niet, want ik beleg echt voor de lange termijn. Uh, maar ben je succesvol als belegger? Benchmark ja. jij je naar, naar uh, je grote voorbeeld? Ja, nou dat is wel grappig. ik heb uh, uh, Sinds kort maak ik gebruik van de portfolio dividendtrekker. Uh, en en dat, uh, dat, die heb ik gekregen en daar heb ik een gratis account van gekregen. En wat heel leuk is, zoals zij die gebouwd hebben... Uh, kan je dus vergelijken met de AEX inclusief herbelegd dividend en inclusief dus als ik bij zou storten dan zou er ook in de AEX bijgestort worden dus dat is he heel eerlijk een hele eerlijke vergelijking en als je dan dat ik vind dat heerlijk om een beetje zo op die knopjes te drukken en dan uit te zoomen als je dan kijkt vanaf het begin van 2013 toen ik met 20.000 euro ben begonnen ja. en ik heb daar in die portefeuille nooit bijgestort ja, dan zie je die lijntjes echt heel leuk zo uit elkaar lopen. Uh, dan doe jij en doe het ik goed. het dus echt wel veel beter. Uh, tot nu toe. Hè, over die lange periode bekeken, dan de AIX. Maar ja, het afgelopen jaar niet. En op dit moment ook even niet. Hoe heet onze oude belegger nou, de Warren Buffett? Dus, is dat een ja, voorbeeld Warren voor Buffett. jou? Um, ja, nou ja, weet je, Warren Buffett die heeft hele leuke uitspraken. En hij is natuurlijk echt succesvol belegger. Ja. En een voorbeeld van iemand die. Voor echt voor de hele lange termijn belegt... en uh, heel goed zijn onderzoek doet en zich nooit gek laat maken. Mm. Dus, en, en hij heeft zoveel one-liners waar je als belegger echt wat aan hebt... Uh, we hebben bijvoorbeeld uh, dat je uh, als het bloed door de straten loopt, dan moet je juist gaan kopen. Ik weet niet of die van hem is, mm. maar dan heeft hij hem in een andere quote wel. De beste uh, belegger is een dode belegger. Ja. Dat is volgens mij ook van hem. Nou, dat is er niet een, maar dat is uit een onderzoek, uh, uh, meerdere onderzoeken. Nou ja. Daar heb jij het al eerder al een keer over gehad. Maar dat blijkt inderdaad als je niks doet... Als je niks doet, dat is eigenlijk een hele goede raadgever voor Alhoewel, het kan ja. wel, daar moeten we het dan wel even over hebben. Je, we leven natuurlijk nu ook in een wereld 2023... waarbij uh, social wordt overspoeld door jonge gasten... Uh, die zijn een stuk ongeduldiger dan jij... Uh, en die hanteren echt andere terminologieën en die hebben het niet over dat je zeg maar, moet gaan beleggen. Dat je eigenlijk niks moet doen en moet wachten totdat je een keer 60 of 70 ja. bent. En dan heb je ooit een keer heel veel geld. Zo. Die zitten volledig anders in de wedstrijd. Hè? Ja. Wat vind jij daarvan? Nou, wat ik daarvan vind is, uh, daardoor wordt het beeld wordt een beetje vertekend dan. Hè? Als jij nog helemaal nieuw bent in de wereld van beleggen en je ziet alleen maar mensen die uit zijn op snelle winst. Ja. Of dat ook misschien gehaald hebben, want ja. controleren kan je het vaak niet. Ja. Uh, dan denk je dat dat beleggen is. Maar dat is het natuurlijk niet. Maar iedereen heeft in zich iets van ik wil snel scoren. Als ik dan ga beleggen, ja, waarom ga je dat doen? Ik wil gewoon meer geld. Ja. Dus dan wil je ook snel meer geld. Ja. Maar daaraan zit natuurlijk dat je dan altijd veel risico gaat nemen... En uh, om dat een beetje te bedwingen, zeg ik eigenlijk altijd van uh, je kan het beste niet denken van moet ik nou snel geld gaan verdienen en veel risico nemen of langzaam geld verdienen voor de lange termijn en wat minder risico nemen. Maar waarom doe je het niet gewoon allebei? Mm. Eh, dus het grootste gedeelte van je geld, zeg maar een beetje op uh, een rustige, uh, goed gespreide manier. En ja, dat kleine stemmetje in je wat eigenlijk zegt van ja, maar je moet nu dat, uh, nou ja, bijvoorbeeld game stoppen. Of of zo, of een ander meme-aandeel kopen. Yeah. Uh, gewoon lekker doen, maar met een klein beetje van je geld en je realiseren. Want dat is een gok. Ja. Yeah. Dat is een gok. High risk en high win of ja. ja, precies. Maar het betekent wel dat je eigenlijk pas kan gaan beleggen als je überhaupt geld ervoor hebt. Hè? Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die, die kunnen amper rondkomen. En dan is beleggen überhaupt geen optie, toch? Uh, als je amper rondkomt, dan niet. Nee. Uh, je moet wel eerst uh, gewoon je dagelijkse uitgaven uh, kunnen betalen... en toch echt wel een potje achter de hand voor uh, als je hond naar de dierenarts moet. Mm. Uh, want dat kan ze ook echt wel heel veel nee. geld kosten. Ja. Uh, en dat zou toch jammer zijn als je dan je geld in belegging hebt zitten... En uh, stel die hond wordt ziek of de wasmachine gaat stuk, dat je dan je beleggingen moet verkopen. Op een net akut moment. Net op nee. een moment dat de koersen fors gedaald zijn. Ja. Dus dat wil je niet. Dus dat moet je eerst op orde hebben. Mm. Maar daarna kun je best het net zo aanpakken als bijvoorbeeld met sparen en met een relatief. ...laag bedrag, mm -hmm. ik zeg maar uh, bijvoorbeeld al uh, vanaf 50 euro per maand gaan ja. beleggen. Ja, zeker ja. als het voor de lange termijn is natuurlijk. Ja. Ja. Ja. ja. Ik kom weer op een omslagpunt dat sparen bijna weer een interessante belegging wordt. Ik zit bij, bij Bunkal op uh, meer dan 2%. Nou. 2,01. Ja, ja, hoef ik niks over te doen. 100% safe. Ja. Tot een ton. Maar, uh, nou ja, weet je, sparen dat doe je natuurlijk voor een ander doel ook... ...omdat je dat geld vaak snel beschikbaar is. Ja. Uh, als dat naar 4 of 5 gaat... Ja, maar op de Gaat lange termijn, als ja, je dat ja, ja. vergelijkt, de rente op een spaarrekening vergeleken met het, hè, dus over een hele lange periode, ja, vergeleken met het rendement wat je op beleggingen kunt ja. behalen, dan wint eigenlijk beleggen het altijd van sparen. Ja. Want wat voor rendement draai jij gemiddeld, of is dat lastig te zeggen, op zo'n lange termijn beleggen wat jij doet? Uh, ja, ik doe lange termijn beleggen, maar uh, rendementen per jaar hou ik ze vaak bij. Ja. Hè? Dus dat, dan heb ik echt hele grote uitschieters van vorig jaar dus uh, bijna min 20 procent. Maar ik heb ook wel eens plus 42 procent gehad yeah. in een jaar. Yeah. En over al die jaren yeah. zit ik ongeveer op 15 procent per jaar. Maar dat is dan wel teruggerekend, hè? gemiddeld. Okay. Ja. Maar dat is best hoog. Ja, dat is niet normaal hoor. Maar dan doe jij veel handwerk. Of heb jij ook alles in, uh, hoe noem je dat, uh, uh, ETF's of index dingetjes? Of doe jij ook echt handmatig beleg jij echt handmatig zelf. Nou die rendementen waar ik het over heb, ja. dat is echt die blondjes beleggen beter Dus Dat is waarin ik in individuele, dus losse aandelen. Dat doe je echt actief zelf. Dat jij doe beslist ik zelf. Ja, aankopen, wanneer en ja, hoe. Maar ik ben ah. er niet heel actief meer in, moet nee? ik zeggen. Nee, maar dat is goed toch? Juist ook. Ja, zeker. Maar ik vind het ook veel uh, steeds heel lastig om nu bijvoorbeeld. Ik heb Eind vorig jaar wat ver, verkocht. Nou, dan heb ik dus contant geld. Dat wil ik eigenlijk weer opnieuw beleggen. Ja, en dan kom ik gewoon tegen wat elke belegger tegenkomt. Ja, maar nu zijn de koersen zo uh, gedaald. En uh, dat is allemaal zo negatief. En uh, Oh ja, maar nu zijn ze juist weer opgelopen. En dan denk je, ja, ik kan beter verwachten tot het gedaald is. Dus, en dan dus krijg je die stress een van wanneer stap je in? Ja. Ja. Precies. Ja, ja, ja. Dus, maar dus dat is met hè, die, die portefeuille zijn vooral losse aandelen van. Ja. aparte bedrijven die ik dan inderdaad wel uh, onderzoek en uitkies en koop als ik eindelijk die beslissing weer neem. Ja. Uh, maar daarnaast heb ik ook een portefeuille waarin ik alleen maar in ETF's beleg. En okay. uh, uh, die publiceer ik alleen voor mensen die mijn cursus uh, volgen. Ja, wat laat daar zo even hebben. Ja. Want jij bent wel jij bent wel goed bezig vind ik. Want één, uh, even kijken podiumdingen. Uh, dat ben ik, Dat doe je nog steeds. Ja, doe ik ook steeds. Uh, en nog nog of podium en televisie doe jij natuurlijk ook, toch? Ja, televisie voor RTL Z. Wat veel leuker. Zijn maar, uh, zijn maar op televisie. Dingen doen op radio, dingen doen. Vrijdagmiddag hoor ik je nog wel eens met veel Ja, maar ik vind alles inloppen. leuk. Ja, ja. maar, maar ja. je moet kiezen. Je mag uh, uh, of je moet dagvoorzitteren en de rest mag je niet meer. krijg net zoveel verdiend hè? krijg gewoon alle drie op een hoop. Of je moet uh, uh, maandelijks twee keer bij BNR op de radio. Uh, of je moet bij RTLZ op televisie. Moet je te kiezen. Eén van de drie mag. Oh, oh, dat is. Oh, wat erg is dat. Uh, uh, dan toch uh, bij RTLZ op televisie. Ja, ja. Want? Ja. Ja, het is uh, de kick van live gaan en van ook samenwerken met een team. Maar het allemaal op het juiste moment, uh, de juiste vragen mogen stellen uh, in een studio. Wat tegelijkertijd dus ook een hele veilige omgeving is. Mm -hmm. Dat vind ik ook wel prettig. Mm -hmm. um, en als er dan een keer wat fout gaat, dan vind ik dat ook weer hilarisch. <lacht> uh, ja. Nee, ja, dat vind ik toch, toch, toch, te, toch het toch leukste. Ja. Ja. Verdien je daar ook veel geld aan? Sommige mensen denken dat. Als nee, je op televisie nee. komt en je, je nee. wordt een beetje bekend... dan verdien je heel veel geld. Nee, nee. nee. Ben je commercieel slim? Uh, commercieel slim. Want op een gegeven moment kun je toch heel veel geld vragen... als jij belangrijk wordt voor zo'n programma... Ja, nou daar niet bij hoor, want dat is toch vooral, hè, er is echt een groot verschil tussen journalistieke tarieven, ja. en dat is eigenlijk dat werk, of commerciële tarieven. Ja. Dus als je voor een bedrijf op een podium dagvoorzitter bent, of een webinar presenteert voor een bedrijf, ja, ja. dan liggen de tarieven echt heel anders. Ja. Uh, dus ja, dus nou daarvoor ja. moet je het niet doen? Nee, daarvoor moet je het niet doen. Tenminste, niet uh, televisiewerk. Nee, maar dat televisiewerk. En ik bedoel, als je een Eva Jinek wordt of zo. Ja, oké. Okay. Uh, dan kan je wel, uh, of vroeger Matthijs van Nieuwkerk, <laughs> ja, dan kun je wel bedragen vragen. Nou ja, alhoewel volgens mij Eva ook weer, nou dan zit zij, zit zij ik kijk geen televisie meer, Zij zit niet meer bij de publieke, toch? Ze zit bij nee. het, RTL. Hè? Ja. Want ik weet nog wel dat als je bij de publieke zit, dan is het ook nog eens een keer lastig om daar commercieel werk omheen te doen, volgens mij, als je op dat niveau opereert. Ik weet niet of dat ja. anders is als je bij RTL zit, maar uh, RTL-Z doe jij dus met name ook één waar je het leuk vindt, waarschijnlijk. Ja. Uh, en twee, omdat het een spin-off heeft op je andere uh, commerciële activiteiten. Zeker, het heeft ook een spin-off. Maar ik, ik, ik doe het ook. Hè, omdat ik het heel erg leuk vind om uh, goede programma's te maken. En je doet het met een team. Dus je bent dan niet altijd de enige die ja. nadenkt over de inhoud. Of hoe zou je dit gesprek kunnen aanpakken? Of uh, welke vraag laten we nog liggen? Uh, wat willen mensen echt weten? Weet je, daar spar je ook over. Mm. En dat vind ik. Toch wel het allerleukste. Ja, want ja. dagvoorzitter is best solistisch. Vind ik relatief solistisch. Ook omdat ja. je vaak uh, met partijen werkt die. ...veel minder ervaring hebben met het organiseren van gesprekken op een podium... Ja. ...dan dat jij dat als dagvoorzitter hebt. Ja. Dus die hebben vaak ook een heel ander inzicht in hoe moet zo'n gesprek verlopen... ...of een hele mm. andere verwachting. Mm. Hè, die hebben soms echt wel uh, niet al te realistische uh, eisen of wensen. Goed, daar kan jij dan weer een rol in spelen, dat mm. is leuk. Maar het is ook weer, soms voel je je daar ook wel een beetje ongemakkelijk... ...dat je dan ja. weer moet zeggen van, ja, maar, maar dat is niet, niet zo nee. heel erg handig... Of, ja. Je kan het beter zo doen. Ja. Ja. Ja. Hoeveel boeken heb je nou geschreven? Eén. Maar één? <lacht> <Ja>. <lacht> maar die heb je echt. <lacht> Want dat is blondjesblekken beter. Ja. Waarom heb jij er maar één geschreven? Omdat die gewoon blijft verkopen. Nou, ik zou vorig jaar zou ik uh, een tweede boek uh, opleveren. Ja. Uh, het is me niet gelukt. <lacht> Want ja. dat ik... moet je niet het hele jaar op het strand hangen. Ja. Want ik zie op, op social zie ik jou dan weer, zeg maar met, met je wilde haren door het strand heen denderen. Ja. Was ja. dat de reden? Nee, dat was niet de reden. Ik, uh, ik, heb er gewoon, ik schaam me er ook dood voor eigenlijk. Ja. Ik zit wel te lachen, maar ik vind het eigenlijk heel verdrietig. Nou, vertel dan. Nee, het, uh, het lukte mij niet. Kijk, dat eerste boek was... Um uh, dat was iets waar ik al jaren mee rondliep. Ik wil een boek over beleggen schrijven. Ja. Nou, in al die jaren diverse uitgevers gesproken die ook naar mij toe kwamen. Maar die zagen dan het idee niet zo zitten. Ik had het zelf ook nog niet helemaal op orde. Totdat er dan een uitgever is die wel heel enthousiast is. Waarmee ik een, een hele goede klik had. En ik zelf ook echt heel duidelijk wist. Oh ja, zo wil ik het gaan vertellen. Nou, dat boek heb ik geschreven. Ik wilde heel graag dat dat er kwam en dat het goed was. Ja. Uh, en nu dat tweede boek, ik heb wel een enigszins andere insteek... maar ik had toch een beetje het gevoel dat ik mezelf erg zat te herhalen. Hey. En ik wil dan niet een soort slap aftreksel maken. Hmm. En sowieso schrijven is voor mij uh, echt wel hels. Ja. ja. <laughs> ik moet mezelf echt wel dwingen om uh, dan te gaan schrijven. En maar, steeds maar... tegen mezelf ook zeggen van... Uh, niet nadenken, eerst schrijven en dan pas. De beoordelen ja. en jezelf ja. gek maken. En dat werkt eerder heel ja. goed. Dat ken je een beetje, want daar ben je wel goed in. Hè? Dat je in je hoofd uh, zeg maar, heel chaotisch jezelf gaat naar beneden gaat trekken. Ja, zeker. Ik ja. ben echt wel mijn eigen grootste criticus. Ja. Want ja. Die, dat tweede boek, van wie kwam dat idee? Van dezelfde uitgever? Of van jou? Of van jullie samen? of van, nee, een van ons samen. Oké, okay, wel met de, ja. de huidige uitgever waar je het eerste boek ja. op meegemaakt. Ja. Maar is dat dan nu ook echt helemaal stopgezet? Als zijnde mislukt project? We hebben het in de ijskast gezet. In de ijskast. En kijk, ik heb echt de deadline ver overschreven. En <laughs> ik heb een journalistieke achtergrond. En het, een, het niet halen van een deadline is echt een doodzonde. Zo voel ik het ook. Um, maar dat was dus al de derde keer. En toen hebben we gezegd van laten we het nu even in de ijskast zetten. En ik meld me weer als ik 80% heb geschreven. Hmm. Dat haalt een beetje de druk ervan af. Ze, ze willen hem nog wel publishen. Maar laat maar weten als het gelukt is ja, nou, dat, ja. Is best, dat is soepel van ze. Ja, dat is heel fijn. Ja, ja. want verdien je geld met zo'n boek, met Blondjes Beleggen Beter? Ja, hartstikke veel. Echt waar? Ja, maar ja. kun je daar iets over vertellen? Ja. Uh, ja, want ik had dat niet verwacht. Nee, want je hoort altijd van mensen, ja, boek schrijven, dan moet je het voor het geld niet doen. Want, nee, uh, moet je het, ook niet doen. Maar, maar jij dus blijkbaar wel. Nou, uh, ja kijk, van mijn boek zijn inmiddels tegen de 40.000 exemplaren verkocht. Ja. En dat had ik nooit verwacht. Het is veel, hè, voor Nederland. Het is waanzinnig veel. Waanzinnig ja. veel. Ja. En, het, en weet je, het heeft zelfs in zeven, uh, elf uh, weken, denk ik, in de bestseller uh, 60 gestaan van, uh, de, van CPMB. Dus dan sta je tussen de romans. Ja. Tussen echt hele bekende boeken. Ja. Het zijn er wel 60, maar. Hè? Ja, ja, ja, ja. Nee, maar, ja maar, nee, maar goed, daar oh, hebben we chapeau. toch echt uh, ja, uh, weken in gestaan. Dat is echt heel bijzonder. En het heeft mij ook heel erg verrast. Want ik heb dat boek geschreven en ik dacht... Nou, ben ik. als 500 mensen het kopen, dan ben ik al blij hoor. Uh, Zoveel mensen ken ik wel. Ja, Maar het, het, weet je, het is ook zo, kijk, een boek moet je schrijven omdat het moet eruit. Je wilt zelf ja. iets uh, aan andere mensen overbrengen. En je hebt het idee van, het is er nog niet, ik wil dat brengen. Althans, zo was het voor mij. En ik dacht, nou hoe het verder met de verkoop zit, uh, dat, dat zien we dan wel. Ja, het zou fijn zijn als uh, een paar mensen dat willen kopen. Mm -hmm. Maar ik heb daarnaast ook geluk gehad. Hè? want uh, het kwam eind 2020 uit. En iedereen zei, ook toen de uitgever of de acquirerend redacteur waar ik contact mee had, die was wel enthousiast, maar zijn eind collega's... Eind 2020 zeg je dat nou? Nee, begin 2020. Oh, dat is dus ook in januari 2020. Voor ja. mij gevoel is het al ouder boek. Nee, dus nee. Net voor corona. Net voor corona, precies. En weet je, uh, dat wou ik zeggen, al die tijd was niemand echt super enthousiast hè, over een, een boek over beleggen. Boring. Ja. Ja. En hij was wel enthousiast en ik wilde het zelf heel graag. En dan kwam het uit en toen heb ik dus heel veel geluk gehad met de timing. Plotseling kwam dus, uh, nou, anderhalve maand later, zaten we ineens op het dieptepunt van corona met lockdowns, waarbij mensen niks meer te doen hadden, uh, behalve online Dingen doen. Dus uh, ook uh, uh, boeken lezen en zich verder verdiepen in beleggen. Beleggen kan je natuurlijk ook goed online doen. En er gebeurde veel op de beurs. En veel mensen durfden toen ineens te starten. Ja. Want die dachten: ja, het is nu zo ver gedaald, mm -hmm. dan durf ik wel te kopen. Mm -hmm. En dat heeft uh, voor mij heel veel betekend. Dat, uh, daar, he, he, heel veel mensen hebben toen mijn boek gekocht. Plus, het was ook nog een nieuws ding dus ik heb ook veel media aandacht ja, gehad wat ook weer een effect heeft op de verkoop natuurlijk ja, ja. En, en je hebt een goede deal met de uitgever dan dus ja ik heb gewoon een, een goede deal weet je wel op een gegeven moment want dat is zo je krijgt uh, nou iets van een euro per boek um, maar nu weet ik niet het exacte uh, alle exacte percentages meer uit mijn hoofd hoor mm. um, maar het heeft voor mij wel een aantal keren heel grappig. Als je oh, je hadden een de... trapje afgesproken. Hoe, hoe succesvoller het wordt, hoe meer je verdient. Of was het, is het, want als het een eurotje is per boek, dan kan ik uitrekenen wat je eraan verdiend hebt. Ja, precies. Dat zou je dan zeggen. Daarom denk ik ook van nee, er kwam dus nog meer bij. Maar ja. dat weet ik nu niet meer helemaal precies. Het <lacht> <lacht> <Wat lacht> erg. <lacht> dat is toch geweldig, dit? Maar je, maar je, want je hebt het, laatst er. Je hebt er meer dan 40.000 euro aan verdiend. Ja, volgens ja. mij wel. Ja, ja, ja. ja. ja. ja, ja. Hoe kan het toch zijn dat jij van dat soort chaotische kenmerken hebt, maar aan de andere kant zo in die geldbusiness zit? Hoe kan dat? Ja, dat snap ik zelf eigenlijk niet. Ja, ja. ja, weet je wat het is? Nou. Uh, kijk, ik, ja, het heeft ook iets te maken met... Voor mij echt, dat ik oprecht denk, ik wil gewoon een leuk boek. En het ja. beleggen kan zo leuk zijn, dat moeten mensen weten. Dat ja. kun jij ook. En oh, ik ga het opschrijven dat het niet zo droog en saai is. En oh, dan ben ik eigenlijk alleen maar met die inhoud bezig. En uh, ja, natuurlijk is er ook een contract geweest. Dat heb ik echt wel doorgelezen. <lacht> maar ik heb me toch helemaal niet gerealiseerd dat dat ook geld kan gaan opleveren. Ja. En uh, ja, <lacht> dat... Ja, ik snap, nou ja, dat snap ik zelf ook niet. Maar misschien dus omdat ik zo eigenlijk vooral op de inhoud uh, ja. wat dat betreft gefocust er zat was. Dus had een duidelijke intrinsieke motivatie achter om dat boek te schrijven vanuit jezelf. Ja. ja. Want ben jij geordend en gestructureerd in jouw beleggingsstrategie? Nou, daar ben ik eigenlijk ook relatief uh, chaotisch in hoor. Maar uh, ik, vind, ik vind mezelf ook dat vaak heel erg een twijfel komt... Uh, maar je zou kunnen zeggen dat het gewoon een kwestie van heel veel research doen en lang in die onderzoekende fase blijven. En uiteindelijk, als ik, als ik een aandeel onderzoek, uh, dan, ja, dat, dat ken je zelf waarschijnlijk ook wel als je iets googelt, waar, over welk onderwerp dan ook... Dan ga je echt zo die rabbit hole in. Dus je ja. kan steeds verder, verder, verder. Nou, dat ja. kan met die bedrijven ook. Ja. Dan lees je een artikel en dan denk je, wacht even. Hè? Mm. Uh, hebben ze nu al de vierde CEO in zoveel jaar? Oh, waarom ging de eerste dan precies weg? En dan leidt dat weer tot de volgende. Nou ja, en dat wil ik dan eerst allemaal weten voordat ik dat besluit neem. Dat besluit mm. komt uiteindelijk wel. Uh, dus is dat chaotisch? Nee, dit niet als chaotisch. Nee, nou ja, het duurt even voordat ik uh, een knoop doorhak. Ja, wat dat maar, je, maar je hebt ook geen haast met beleggen. Dus nee, ik heb geen haast. Nee, nee. Dus dat past heel goed. Ja, en dan doe je uh, uh, naast, dus dat boek gaat goed. Dat blijft nog steeds verkopen. Wellicht ooit ja. een 2,0-versie of iets heel anders in een boek. Voor ja, ik ben nog steeds van plan. Ja, maar ik doe geen, kan niks beloven. Nee, dat <lacht> hoeft ook helemaal niet. Komt goed, komt goed. Zolang je, zodra je het schrijven loslaat, komt goed. Als je zo ja. blijft lopen stressen, dan wordt het helemaal niks. Uh, en dan heb je ook nog een cursus. Ja. Uh, hoe heb je dat opgezet? Ja, uh, dat was ook leuk. Want heet die ook Blondjes Beleggen? Nee, die heet anders. Die he? heet Super Simpel Beleggen. Super Simpel Beleggen. Ja. Waarom niet uh, Blondjes Beleggen Beter online of zoiets? Uh, nee, ja, weet je, ik wilde dat eigenlijk uit elkaar trekken. Okay. Want dan heb je een blog dat heet Blondjes Beleggen Beter. Dan heb je een boek uh, dat zo heet. Ja. ja, plus je roept dan misschien alleen maar blonde mensen aan, ook. Want dat weet je natuurlijk niet. Ben je ja, online cursus. En super simpel beleggen heet het. Ja, en ik wilde ook kijk blondjes beleggen beter. Bijvoorbeeld het boek, dat gaat eigenlijk grotendeels over hoe ben ik zelf gestart met beleggen en ik beleg dan in individuele aandelen en waarom ja. had ik dat aandeel gekozen ja, en wat ja, ging er mis en dat soort dingen. En die cursus is eigenlijk meer gericht op echt de makkelijkste manier van beleggen. Dus vandaar die titel super simpel beleggen beleggen in ETF's en dat maandelijks doen. Nou En dan gaat het heel erg over uh, hoe kies je dan welke, in welke ETF's je gaat beleggen. En uh, uh, hoe lang blijven het doen en waar, hoe kun je ze vergelijken. En wat zijn zeg maar, de basisprincipes achter... Uh, Goed beleggen en hoe kun je het doen in zo weinig mogelijk tijd met zo weinig mogelijk energie ook. Maar jij, jij bent niet een uh, geschoolde, net zoals ik ook niet overigens hoor. maar uh, geen docent en zo en geen nee. trainer. Dus, nee. uh, en je hebt soms zeg maar je uh, door prachtig chaotische karaktertrekken. Noem ik <laughs> het, <laughs> ik vind dat af een compliment. <laughs> is geen probleem, uh, maar creatief. dus voor de uh, ja creatief <laughs> dat is. Uh, dus dan dus vandaar mijn vraag zeg maar hoe heb je dan zo hoe heb je dat vormgegeven? Wat zit erin en hoe lang heb je erover gedaan en hoe heb je dat aangepakt? Ja. Nou, want dat is best een grappig proces geweest. Ja. Want uh, mijn boek was natuurlijk uitgekomen. En in eerste instantie, bij de eerste druk, uh, zou ik dan een gratis uh, mini-cursus uh, daarbij hebben. Uh, nou, die heb ik ook wel gemaakt. Uh, maar dat waren dus maar een paar video's. En die kreeg je dan als je de eerste druk van het boek kocht. En toen was dat dus allemaal al gedaan. En toen, bam, was corona. Dus alle sprekersklussen, dagvoorzitterklussen, die vielen weg. Ja. Uh, TV was ook even niet meer, dus ik zat thuis. Um, en toen dacht ik, ja, nou heb ik al een boek geschreven. Heb ik ook al een aantal video's met uitleg. Kan ik dit goed ook een cursus maken? Ja, zo is dat gegaan. Hmm. Dus uh, voor mij is dat juist een hele drukke periode geweest. Maar wat, wat, wat was, wat, hoeveel, even praktisch, wat zit er in die cursus? Zit er, zitten er vijf video's in of honderd? Of nee, 10, inmiddels of? Wel, uh, wel veel meer, maar ik ben hem ook opnieuw aan het maken. Ah. Uh, ik, dus ik heb een aantal, ja, je zou kunnen zeggen, een soort van basislessen. Uh, dat zijn er een stuk of tien. Dat zijn video's? Dat zijn video's. En dan klets je in de camera? Of zit er ook grafische uh, shizzle? Met, allemaal? Een, met een presentatie. Dus ik heb mezelf opgenomen met een PowerPoint-presentatie en mezelf klein in de hoek. Allemaal gelukt. Allemaal zelf gedaan. Ja, maar ja, dat kan dat Ja, als jullie webinars en zo allemaal ook, toch? Ja. Ja. Ja. ja. <lacht> nou ja. Het is natuurlijk altijd even uitzoeken van wat is dan uh, de, wat de fijnste de manier is voor en, jezelf. Ja. Uh, dus dat zijn die video's. Maar dan heb ik daarnaast ook nog uh, gesprekken met uh, zeg maar externe experts. Aha. Over aparte onderwerpen die eigenlijk niet echt in de cursus horen. Ja, slim, want je hebt je netwerk natuurlijk ook van experts. Ja, en ik vind het ook leuk. Want ik, en ik merkte ook, mensen hebben zoveel vragen over beleggen. Die willen niet alleen... Grotendeels wel alleen over beleggen in ETF's. Maar ik heb bijvoorbeeld ook video's opgenomen over uh, dus met externe experts, over uh, uh, nou beleggen met turbo's bijvoorbeeld. Mm. Uh, dus van die hefbonen, uh, instrumenten. Of uh, met um, uh, René Lambeau van Porte René over uh, hoe zij uiteindelijk haar, uh, haar uh, schuld uh, van, haar hypotheekschuld toen heeft weggewerkt. Mm. Nou, dat is ook leuk. En ook ja. om te horen van hoe ga je nou ja. om met je geld. En, He, hoeveel spaar je en hoeveel beleg je en hoe doe jij dat? Hm. Dus dat zijn allemaal bonus uh, video's ja. erbij. En daarnaast heb ik ook een Excel-sheet waarmee je je portefeuille kan bijhouden. En uh, oh, nog okay. een, uh, een kleine pdf. Ja, maar dat had ik niet allemaal in het begin. Nee. Want jij vroeg net, van hoe heb je dat nou opgezet? Ja. En weet je, het was voor mij dat ik dacht, oh ik ga dat gewoon doen. En toen uh, uh, kwam ik uh, eigenlijk via aart van Erkel kwam het idee bij mij terecht van, doe een beta-lancering. Want dat helpt wel echt enorm als je uh, geneigd bent zoals ik. Uh, je graven. Uh, en ja. het uiteindelijk bijna niet meer klaar krijg ja. je. Het steeds, uh... En dan kun je dus tegen mensen zeggen van, uh, ik doe een beta-lancering. Ja. Ik heb geen idee of het goed of uh, leuk wordt. Maar als je nu meedoet, dan kan je tegen een laag bedrag. En dan heb je ook nog wat invloed. En uh, vanaf dan en dan... Komen dan de video's online, dan kun je ook nog reageren. En als ik wat vergeten ben, dan kan ik wat extra's uh, doen. En met hoeveel mensen heb je dat toen gedaan? Was, is dat dan een klein clubje, die, die beta-leden, nee, noem Nee, dat waren, uh, of, nou ja, het hangt groot, klein, net hoe je het ziet. Maar dat waren alweer tegen de 500 mensen die daar meededen. Ja, ja. Hé, hey, en uh, is die cursus een eenmalig bedrag dat ik betaal of is het een abonnement? Het is een eenmalig bedrag, maar je hebt een jaar toegang. Maar dat ah. stopt automatisch. En als je wilt verlengen, dan krijg je aan het einde een mailtje en dan moet je dat zelf doen. En dat doe ik omdat ik zelf echt een spuughekel aan heb. Ja, dat ik iets doe en dan uh, ben ik weer te laat en dan poef, zit ik weer voor een jaar ergens Ik vind dit een van. hele slimme, dus je zegt van het is een eenmalig bedrag, heb je volledige toegang tot de hele shebang, maar het is een jaar lang. Ja. En daarna ja. houdt het op aan het eind van het jaar houdt het op. Ja. Ja. Dus Kun je dat's... wel verlengen als je wil. Maar dan betaal je, en je. niet. En dan ja. betaal je gewoon weer hetzelfde dan... bedrag voor een jaar of het jaar. Nee, een... dan betaal je niet hetzelfde bedrag. Dan betaal je een lager bedrag. Ah, oké. Okay. Ja. Dus je beloont ja. mensen die langer willen blijven hangen. Ja. Ja. En jij werkt en komt er continu nieuw materiaal bij? Ja, er komt uh, nu elke week of elke week, elke maand. Uh, neem ik een, uh, een portefeuille-update op. Dus dan beleg ik weer 500 euro in ETF's die ik heb uitgekozen. Daarbij komen ook allerlei updates van... oh ja, let hier even op en, en daar even op. Of als er iets veranderd is, als ik een ETF bijvoorbeeld niet meer wil hebben... dan vertel ik dat ook in die video. Dus die is één keer per maand. En ook één keer per maand is er een, uh, een live Q&A... waar zeg maar de VIP-deelnemers van de cursus aan mee kunnen doen. Wie zijn dat dan? Ja, je kan kiezen of je Basic of VIP doet. En als je VIP doet, dan je kun je mij erbij. ook vragen stellen. En dan krijg je dus ook die live Q&A's. En dat doe je maandelijks? En dat doe ik elke maand. En hoeveel ja. mensen komen daarnaar kijken, luisteren? Uh, live, niet ja. zoveel. Dat varieert, maar dan is het uh, maximaal tien. Okay. Um, en de meeste mensen kijken dat terug. Maar ze kunnen ook van tevoren uh, vragen insturen oh, okay. die ik dan meeneem. Interessant. Ja. Ja. En wat kost zo'n cursus? Um, nu nog. <laughs> Uh, de, de Basic kost 99 euro en dat is ook inclusief btw, want ik haat het ook altijd. Weet je, ken je dat? Dan koop je iets. Uh, online en dan is het 99 euro en dan ineens uh, ga je afrekenen is en het staat e er 130. Ja, de, ja. ja, nee, ik ben natuurlijk, dat, dat ligt eraan welke pet. Als ik zakelijk dingen doe, dan weet ik dat het altijd X is. Oh, ik heb er altijd een hekel. Ja? Ja. Oké, okay, dus je ja. hebt 99 euro uh, uh, ink. Inclusief, en de VIP? En uh, de VIP is uh, 2,79 en ik ben het helemaal opnieuw aan het maken. Want weet je, die VIP-mensen die hebben ook uh, recht op twee keer per jaar een persoonlijke call met mij. Oh. Ja, en ik geef geen advies, maar weet je, soms kunnen mensen dingen niet vinden. Of ze, ze komen ergens niet uit, dan kan ik wel eens even meedenken. Het is ook wel eens zo dat ik tijdens zo'n call met iemand ook wel eens uh, zeg van... Uh, Jij moet eigenlijk helemaal niet beleggen, lijkt me niet verstandig. Mm. Ik heb wel eens iemand gehad die was... Helemaal, eigenlijk. Ja, ik zag het gewoon door het beeld heen, want dat is dan via Zoom. Maar die was helemaal in de stress, die had geld geërfd, kwam zelf uit eigenlijk een, een bijstandssituatie. Had plotseling een flink bedrag en een huis. En uh, ja, jeetje, maar ja, dat bedrag, dat moest wel belegd worden, want dat deden haar ouders ook altijd. Mm. En uh, uh, toen zei ik, ja, maar ja wat wil je er eigenlijk mee? En uh, uh, het, weet je, als jij er zo onprettig bij voelt... want die was ook heel bang van... oh, dan ga ik het verkeerd doen... Mm. is natuurlijk ook gewoon een keuze om dat niet te doen. En ga dan lekker gewoon spaargeld... even verstandig spreiden... over ja. Uh, ja. verschillende rekeningen. Ja. Zodat je onder het depot. garantiestelsel... Want zoveel zo was het. Zoveel was het, ja. ja, ja. ja. En ze zei ik van, uh, jij hoeft niet meer... Uh, weet je, je kan hier al van ja. met pensioen. Ja. En nou, dat was ook eigenlijk... wat ze dus aan het doen was. Want, maar dan gaf je een klein beetje advies... Want, want hoe lastig is dat? Want, jij, want jij, ik neem aan dat jij 16.000 keer disclaimt van uh, ik, uh, ik vertel ja, dingen maar je... Ja, dat is wel uh, lastig. Ik probeer daar heel scherp op te zijn. Uh, kijk, ik geef mijn mening daarin. Mm -hmm. He, als ik tegen haar zeg van je kan er ook... Ik geef een keuzemogelijkheid. Ja. Ik zeg, goh, je, je bent nu... Je wil beleggen, maar waarom? Weet je, denk er eens over na. Waarom ja. wil jij dat? En uh, heb je er ook wel eens over nagedacht dat niet beleggen, maar gewoon sparen, dat dat ook een, keuze dat is. Dat ook een mogelijkheid ja. is. En weet je, ik zag ook die schouders zo van, oh ja, oh ja, oh ja. Dus ik heb niet gezegd, want daar ligt natuurlijk de lijn, jij moet niet ja. beleggen. Of als ik jou was, dan zou ik, ja. Ja, ja, en dat is uh, kijk met maar beleggen en beleggingsadvies. Ja. Ik mag dat sowieso niet geven, hè, want ik ben geen professional, dus ik kan geen individueel advies geven. Dus ik probeer dat ook uh, echt heel duidelijk altijd te maken uh, en, en dus ook niet te zeggen: uh, jij moet dit kopen. Mm. Ik probeer altijd wel een beetje met mensen mee te denken van: uh, goh, maar wat is je doel en hoe lang wil jij eigenlijk beleggen? Mm. En uh, waar beleg je nu dan in en heb je er wel eens over nagedacht dat als je alleen maar in aandelen belegt uh, of in een aandelen-ETF mm -hmm. dan is het risico wel groot, mm -hmm. uh, groter dan wanneer je uh, ook bijvoorbeeld uh, een andere beleggingscategorie zoals obligaties ja. erbij aan heeft. Uh, ja. maar, maar nooit over nagedacht om dat één op één dan dus juist niet te doen. Want ik kan me ook voorstellen als jij straks, uh, weet ik veel, 10.000 uh, VIP-leden hebt en die maken allemaal gebruik van uh, twee keer per jaar een collertje met, uh, met Janneke Ja. Doen. Dan zit jij, uh, tel maar uit, zit jij, uh, zit jij 2000 kolletjes te doen uh, per jaar? Ja, als dat gebeurt, <lacht> dan ga ik het wel beperken natuurlijk. <lacht> maar ja, weet je, je kan natuurlijk... Uh, je hebt daar allemaal online tools voor. Hè? Calendly bijvoorbeeld gebruik ik. Dus ik geef mijn beschikbare tijden aan. Mensen nee. kunnen zelf via de kalender of uh, agenda een uh, afspraak met mij inplannen. Uh, en op het moment dat het zo uit de hand loopt, dat ik echt alleen nog maar... Uh, ...zou moeten zitten bellen... ...omdat ik allemaal mails krijg... ...voor goeie je mm -hmm. bent ook nooit beschikbaar. Mm -hmm. uh, dan heb je ook ja, Dan problemen. moet ik wat gaan aan, uh, aanpassen. Ja. Ja. Hey, uh, als je als ondernemer ziet... Hè, waar verdien, waar, ...hoe ziet jouw, zeg maar, jouw businessmodel... ...je doet dus nou ja, je doet televisie dingen... dagvoorzitterschap dingen... Uh, ...je boek rolt lekker door... ...je cursus uh, uh, rolt. Sowieso denk ik slim... ...om als kleine ondernemer... ...wat ik natuurlijk ook ben... ...dat je verschillende ijzers in het vuur hebt. Ja. Uh, waar verdien je nou het, me het meeste geld mee... ...op dit moment? Uh, op dit moment toch met de cursus. Ja, al doe ik er wel te weinig aan qua uh, reclame. Mm. Maar op dit moment is het qua dagvoorzitterschappen en presentatieklussen uh, wat minder. Mm. Maar als ik uh, naar eerdere jaren kijk, dan kan ik wel zeggen dat het 50-50 is. Dus ja. aan de ene kant... Uh, dus uh, presenteren voor tv, maar ook commerciële presenteren ja, dus webinars. een podium, podiumwerk noemen we het. Precies podiumwerk ja. en de andere helft uh, ja. online training en uh, boek, nou ja, ja. Uh, ja in het ja. boek ja ja wat lastigste aan ondernemen? Nou, ik vond ondernemen eigenlijk nooit zo lastig en uh, maar ik ben nu toch een paar dingen tegengekomen. Het ene is dat ik inmiddels daar heb ik nooit last van gehad. Maar sinds vorig jaar heb ik toch eigenlijk nu al een aantal maanden moeite met mezelf aan de praat te houden. En uh, ik zit veel, uh, veel thuis en dan heel, al heel veel gesprekken tegen jezelf. Van uh, nou en hup, nu ga je dit doen. Uh, ga je die bellen of nu ga ik die video opnemen. Hè, dat is uh, voor mij lastig. Op het moment dat ik een afspraak heb natuurlijk van uh, er is nu een Q&A... Ja, dan heb je daar helemaal geen moeite ja. mee. Maar ja. als ik denk, ik wil dus wat extra's doen. Nou, dat kan ik dan rustig uh, ja. dagen voor me uitschuiven. Uh, ja, ja. Plus dat ik nu ook een klein beetje begin te missen het contact met andere mensen. Heb ik nooit gehad. Heb er altijd van genoten dat ik dan gewoon lekker zelf dingen kon doen. Maar dat heeft misschien ook mee te maken dat ik nu dus wat minder op podia sta. Dus wat minder vaak uh, andere mensen tegenkom. Ja. Dus dat is één. Het andere is, um, ik denk ook vaak over: ja, ik moet eigenlijk groeien en uh, uh, je moet ook uh, dingen zo achterlaten. Er zijn veel mensen in mijn omgeving, uh, uh, ja, nou ja, overleden of bijna overleden. Dus plotseling denk ik daar ook over na. Ja. Wat nou als ik overlijd? Ik ben een eenpitter. Ja. Uh, wie moet overal dan bij kunnen? Kan iemand dat dan overnemen? Oh, daar zou ik eigenlijk ook eens mee aan de slag. Wat meer de professionele kant. Mm. En het uitbesteden vind ik toch ook uh, waanzinnig moeilijk. Ik ben nu net een paar maanden geleden begonnen met iemand... Uh, die ging mij helpen bij uh, het maken van uh, uh, e mail funnels bijvoorbeeld... Uh, ja. of uh, automations. D dus uh, dat als iemand betaalt... Dat ze ook meteen de inloggegevens binnenkrijgen. Dat had ik zelf wel ingericht, maar daar deed ik nog een hele hoop handmatig voor, toch? Nou, die schakel heeft zij ertussen uitgehaald. Maar dan vind ik het toch heel moeilijk om dat over te dragen. En als er dan iets niet goed daarin loopt, dan denk ik, ja, waarom let jij daar niet op? Mm -hmm. En uh, ik vind ook wel dat, uh, ja, uh, zo'n samenwerking, dat moet je ook een kans geven. Dus ik ben ook overigens heel tevreden... Mm -hmm. Uh, maar het kost me wel maar tijd en energie om dan ja. weer aan iemand uit te leggen ja. van hoe doe ik dat altijd. Want ik weet zelf, ja, dan klik ik even hier en dan doe ik dat en dan koppel ik dat en dat. Ja, moet ja, dat je dan kenmerk, ineens gaan benoemen. Dat, ja, dat kenmerk misschien veel ZZP'ers wel, dat het delegeren gewoon een van de krachtige kenmerken moet zijn. Wil je überhaupt gaan groeien? Ja. En de vraag is of je dat natuurlijk ook wil. Uh, jij, jij net van de mensen in mijn omgeving overleden en zo, dat heeft natuurlijk ook, weet je, niet dat jij oud bent, ik ook niet, maar dat is natuurlijk naarmate je ouder wordt gaan er steeds meer mensen in je omgeving dood, zeg maar. Dat is een ja. soort natuurlijk proces. Uh, omdat je dat zo zei, hè, moest ik ineens denken van, dat is natuurlijk zo'n enorme clichévraag. Maar stel nou dat jij morgen zou horen dat jij nog een jaar te leven had, hè. Dus even heel top ik vraag dit hoor, maar hoe zit je dan in de wedstrijd? Zou je dan, wat zou je dan doen? Ja, weet je, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, uh... Ja, misschien op wereldreis. <laughs> Toch dat cliché van die wereldreis? Maar ja. Waarop dan helemaal heleboel mensen zouden zeggen, en waarom ga je hem dan nu niet maken? Ja, nee, ik heb die behoefte eigenlijk helemaal niet. <laughs> waarom zou je het nee, dan wel doen als ja. je nog een jaar te leven had? Ik weet het niet. Ja, moet je dan nog wat? moet je dan Ja, nog dat iets? is de vraag. Ja. Ik, in mijn geval, als, als, als, ik zou niet zoiets speciaals gaan doen. nee. Nee, maar ik denk dan, oh ja, als je zo'n vraag stelt, dan moet ik natuurlijk nee, wel nee, iets nee. origineels komen. <laughs> <laughs> of tenminste iets levensveranderend. Nee, nee, nee. Want dat, nee, want, nee, want dat is natuurlijk de vraag die erachter zit. Um, dat is in hoeverre uh, haal jij op dit moment uit het leven wat je eruit wil halen? En uh, als dat best wel oké okay is. ja. Ja, weet je, op dit moment zou ik nog wel veel meer uit willen gaan als in uit eten of uh, straks uh, komt het festivalseizoen weer. Bijvoorbeeld. Dan denk ik ook altijd van, oh ja, ik zou, zou eens moeten gaan. En dan ga ik eens één keer, weet je wel. Hmm. Uh, dat zou ik misschien wat vaker nog moeten doen, willen doen. Nou, misschien, uh, nee, dat is meer een moeite sporten. <lacht> Maar als je, ja, als je bijna gaat overlijden, dan waarom zou je dan nog beginnen? Ja. <laughs> nou, maar deze twee dingen die je nou net noemde, die kun je dus even, even ervan uitgaan dat je nog lang niet uh, komt overlijden. Dan uh, zijn dat twee dingen die je kan je gewoon gaan doen. Ja, kan je gewoon gaan doen. Ja. Ja. Ja. Mag ik je danken voor dit gesprek, Janneke? Ja, graag gedaan. <laughs> en dankjewel voor het kijken en uh, naar het luisteren van een, uh, een leuk gesprek dat ik had met Janneke Willemsen. En mocht je nou met beleggen wat stappen wil gaan zetten, nou, dan weet je na het luisteren van dit gesprek prima waar je moet zijn. Uh, heb je gekeken of geluisterd en denk je zoiets van, hé, hey, ik vind dit, dit soort gesprekken vind ik eigenlijk wel heel erg leuk en je kent de dus 7DTV nog niet. Uh, abonneer je dan, uh, vind ik hartstikke leuk. En laat ook eens een review achter uh, bij de podcast als je daar zit. Ben ik ben erg benieuwd wat je ervan vindt. Voor nu, dankjewel. Hoi. Ап-ап-ап-ап-ап-ап-ап-ап-ап